Oké, okay, nou het verticale liplijntjes worden wel als de barcode of de rokerslijntjes genoemd. Uh, het punt is, is dat vrouwen of mannen zich daar enorm aan kunnen ergeren. Dat bijvoorbeeld de, het lippenstift er doorheen gaat en dat ze zich gewoon ja, eigenlijk een beetje oud gaan voelen. Nou, Er zijn meerdere manieren om dat te behandelen. Het is best wel een lastige. Um, meestal werk je als eerste met een iodoronzuur en ik, mijn uh, favoriete middel daarvoor is Pelotero. Vind ik een uitstekend middel daarvoor. Um, maar je kunt soms met botox behandelen, maar dat is, soms, uh, dat is niet iets wat ik heel snel zal aanraden. En of de plexer. De uh, plexer geeft een duidelijke, een duidelijke verbetering. Het is wel soms qua nazorg een beetje, een beetje vervelend, het duurt wat langer om te herstellen. Het uh, grote voordeel wel is, is dat als het echt goed werkt, is dat je ook het lijntje niet meer ziet. En dat heb je bijvoorbeeld met de Beelotero, blijf je het altijd toch wel een beetje zien. Ja, um, nou, wat je niet kan verwachten is dat als mensen echt een heel veel lijntjes hebben, dat, uh, ja, dat dat dan helemaal een jong haartje wordt, dat is ook wat de meeste mensen ook niet verwachten. Uh, wel een heel duidelijke verbetering uh, van, uh, van, de, uh, ja, van het probleem. Belangrijk is, is dat, je, en dat is mijn eerste stap om dat met beloteren te doen, dat het vermindert. Maar dat uh, het geeft wel dat soms mensen wat dichter met het spiegeltje komen zitten. En dat kan soms een bron van onvrede geven. Uh, als je het echt goed weg wil hebben, dan moet je toch echt dan ook met de plexer gaan beginnen. Maar dat kan soms wel eens geduld duren geven en ook wel eens meerdere behandelingen.